En deze keer gaat het over mijn werkwijze uh, en dat kan jou, denk ik, ook wel heel erg goed gaan helpen. Welkom Sterke Broeders bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het uh, is een beetje over een andere boeg gooien. Ik ga een vlog bijhouden. Uh, ik weet niet hoe vaak ik dit ga doen, maar ik zal het proberen één keer in de week te doen. Informatieve video's uh, knal ik er ook lekker uit, die gaan we ook één keer per week doen. Uh, en dit is een beetje om een beetje mij uh, en wat achtergrondinformatie over Total Strength uh, te leren kennen. En ja, we gaan gewoon eens even kijken hoe zich dat, uh, dit uh, manifesteert. En als jullie vragen hebben uiteraard, stel ze gerust. Wat ik uh, in deze video wil doen, uh, is twee dingen. Nummer één, ik ga wat nieuw materiaal uh, laten zien, zodat jullie een beetje een update hebben. Uh, en nummer twee, ik vertel een beetje wat over Total Strength. En deze keer gaat het over mijn werkwijze. Uh, en dat kan jou, denk ik, ook wel heel erg goed gaan helpen. Ik krijg hier veel mensen over de vloer. De een wil 20 kilo afvallen, de ander wil 10 kilo spiermassa aankomen. De ander heeft een knieblessure waar hij van af wilt. Uh, de ander heeft rugklachten, etc. Noem maar op. Iedereen heeft wel iets, ieder mens is anders, ieder mens is uniek. Uh, en dat is gewoon ja, het mooie aan dit beroep. Het is gewoon echt fantastisch dat je... ...continu andere mensen over de vloer krijgt... ...en continu, zoals ik het altijd noem, eigenlijk een nieuw project uh, over de vloer krijgt. Ik heb natuurlijk wel een werkwijze. Het is niet voor iedereen hetzelfde, maar het is wel een, een, een template om het zo maar te noemen. En die werkwijze die bestaat uit vijf fases. Uh, en dat vind ik dat me meerdere mensen dit zouden moeten toepassen... ...in plaats van alleen maar bodybuilden of alleen maar powerliften. Ik wil, als iemand hier komt, wil ik dat hij... ...total strength bereikt. Dus ik wil niet als een klant naar mij toekomt... Toe komt ...en zegt Raymond, ik wil 20 kilo afvallen... ...zeg ik, gaan we doen, gaan we regelen. Maar dan wil ik niet dat die persoon alleen maar afvalt. Ik wil daar een atleet van maken. Die persoon zelf ziet dat waarschijnlijk nog niet in. Want dat is nog een stap te ver. Dus ik begin gewoon rustig alles gecontroleerd. Dat is de reden dat ik met vijf fases werk. Fase nummer 1 is spieruithoudingsvermogen. Als ik iemand laat er een klant van, noem maar wel geks, 150 kilo uh, en die laat ik een squat uitvoeren. Hij gaat staan, hij squat, een paar keer naar beneden. Als ik dat van iemand van 150 kilo laat doen die bijvoorbeeld 10 jaar niet heeft gesport, kan 6 keer kan al voldoende zijn. Dat is meer dan genoeg met alleen lichaamsgewicht, dan is die al gebroken, dan is die op. Dat is veel gevraagd van zo'n persoon. Dus ik wil dat hij minimaal 12, 13, 14, 20 herhalingen kan maken. Zodat we een basis hebben om van te werken. Dat noemen we dus spieruithoudingsvermogen. Ik wil die spieren een beetje wakker schudden. Euh, nieuwe nieuwe bloedtoevoerden na, euh, naartoe aanleggen. En nieuwe bloedvaten, nieuwe haarvaten aanleggen. Excuses. Um, en dan wil ik een beetje een basisconditie met zo iemand creëren. Dus ja, hij moet... Uh, ...bijvoorbeeld een paar keer kunnen springen, een paar keer lunges kunnen doen... Uh, ...afhankelijk natuurlijk, iemand van 150 kilo laat je niet springen... ...maar bijvoorbeeld wel wat lunges of langzamerhand squat, ...dat hij een beetje een basisconditie heeft. Dat is fase 1. Fase 2 is stabiliteit. Stel je voor iemand squat. En jullie hebben het vast wel eens, vast wel eens een keer meegemaakt met je eigen squat... ...zeker als die te zwaar is. Als iemand squat, je gaat op squat breedte staan... ...tenen gaan wat naar buiten... Knieën gaan over je tenen heen en je squat omhoog. Iemand die nog nooit heeft gesquat, die squat 9 van de 10 keer met die knieën naar binnen. Als we dit een paar keer op deze manier aan het doen zijn, dan verkloot je vanzelfsprekend je knieën, je lichaam, dat moeten we niet hebben. Ik wil dat iemand stabiel genoeg is om die knieën naar de buitenkant te kunnen laten wijzen. Lekker over je tenen heen te laten wijzen. Um, en buiten dat die persoon stabiel is... Um, ...wil ik dat hij lichaamscontrole krijgt. En dat vind ik wat, iets wat heel veel mensen niet hebben. Zelfs al heb ik hier uh, bodybuilders over de vloer die al vijf jaar aan het bodybuilden zijn. Ik noem hem wel geks. Uh, ik heb uh, wielrenners. Als ik aan hun vraag, span je rechterbeelden aan. Span je uh, linkerhemstrings aan. Ze krijgen het heel vaak niet voor elkaar. Dus de eerste twee fases. uithoudingsvermogen en stabiliteit. is eigenlijk een fase wat een beetje overkoepelend is... En dat noem ik lichaamsactivatie, spieractivatie. Ik ga dus heel veel, um, heel veel oefeningen doen waar ik gewoon rustig beweeg. Veel herhalingen. Laat maar eens even voelen hoe je een bil echt gewoon compleet, hoe die gloed gewoon compleet verzuurd kan raken. Hoe je bijvoorbeeld uh, je schouder, je latissimus gewoon helemaal verzuurd kan raken. Um, dat is iets wat veel mensen niet kunnen, vind ik belangrijk en daar begin ik dan uh, met De 9 van de 10 klanten begin ik daarmee. De ene pakt dat binnen 4 weken op, de andere doet er 2 maatjes over. Afhankelijk natuurlijk van hoe vaak iemand uh, hier treedt. Uh, fase nummer 3, spiermassa. Spiermassa spreekt voor zich, een lekkere hypertrofiefase. Zoals jullie waarschijnlijk allemaal aan het doen zijn, zijn jullie wel bekend mee. Dat is natuurlijk belangrijk om er beter uit te zien en zeker om af te vallen of natuurlijk spiermassa te kweken. Uh, dan heb ik nog een vierde fase, dat is kracht. Bij mij gaat het er iets anders aan toe. Ik ben natuurlijk powerlifter, vind ik uh, fantastisch. Um, buiten dat vind ik strongman ook leuk. Ik heb hier net uh, twee dames lopen hier net weg. Die hebben lekker met het bierfuss getraind. Uh, daar heb ik een lichte en zwaardere variant van. Op de achtergrond daar liggen... Atlas toons, heerlijk, lekker gewoon even, lekker, lekker rammen, even lekker beuken. Maar dan moeten we dus wel, eer wij aan die oefeningen beginnen, een goede stabiliteit hebben. Een, goed, een beetje uh, goed spieruithoudingsvermogen en een, sowieso ook een beetje een normaal uithoudingsvermogen. Want als ik jou die 50 of 85 kilo bal aan het begin van deze baan laat optelen en daarin laat lopen, hebben we een goede conditie nodig. Uh, en als laatste is explosiviteit. Dat is fase 5. Ik laat mensen duiken, springen, wenden, keren. Uh, snatches, cleans. Uh, Push-up met claps. Uh, Box jumps, ik noem wat op. Explosieve oefeningen. En naast dat dus iemand afvalt, word je atletisch. En dat noem ik total strength. Uh, ik ben ook van mening dat wanneer iemand deadlift... Je bijvoorbeeld lekker, ik noem maar wat, je eigen lichaamsgewicht voor het eerst van de grond uh, aftilt. Hebben ja. jullie waarschijnlijk allemaal wel eens meegemaakt. Misschien twee keer je lichaamsgewicht of zelfs drie keer. Dat geeft gewoon een lekkere voel dat je weet, weet wow, je, ik kan dit. Ah, Rammen, beuken, zelfvertrouwen, kweken. Ik weet niet of jullie wel eens een atlassteen hebben opgetild. Waarschijnlijk 80% van de kijkers niet, gok ik. Zo'n ding optilt, het is gewoon een gevecht, aan worsteling. Wat wow, ding erop. Fantastisch. Mindset, belangrijke mindset. Je kan het, je wil het, je weet waar je mee bezig bent, je doet het. In combinatie met vijf fases, total strength. Dat is mijn werkwijze, dat wou ik uh, even kwijt. Als laatste ga ik het ook uh, even hierover hebben. Fantastisch. Ik heb uh, met mijn niet zo slimme hasses. Vorige week was ik uh, overhead presses aan het doen. Met een, uh, even kijken, met een kilo of 70. En ik weet ook wel dat dit niet kan. Ik weet dat die schijven daar niet voor gemaakt zijn. Maar zoals jullie zien zijn die behoorlijk rom. Dus ik heb mooi twee nieuwe setjes gekocht. Heerlijk. En als laatste hebben wij deze jongen hier. Mooi materiaal. Dit is een lekkere slambal. Heerlijk. 35 kilo's. Behalve dat je natuurlijk dat een goede vervanging is voor de atlastof die jullie. Daarachter zien. Uh, voor dames is 35 kilo echt een worsteling. Dat is gewoon goed. Voor sommige mannen ook nog wel. Uh, eigenlijk een van de beste aankopen ooit. Ik moet zeggen dat. Ja, ik had niet verwacht dat ik daar uh, zo, blij, zo blij mee zou zijn. Uh, Zo'n dingetje is nog redelijk aan de prijs. Dus ik zit in te denken: van, nou, is dat het geld wel waard? Beste aanschaf ooit. Misschien dat ik in de toekomst nog een 50 en een 70 kilo koop. Uh, en ja, behalve dat je natuurlijk een, een lood kan doen, een stone lift. Je kan er ook meerdere oefeningen mee doen zoals je mij hier nu voor ziet doen. Um, Overschouder gooien, overhead presses. Je kan er simpelweg mee lopen, je kan er van alles mee doen. Fantastisch stukje materiaal dus, heel interessant. Um, als jullie nog vragen hebben, een andere vlog, iets willen zien. Ik vertel graag uh, wat meer informatie en een beetje achtergrondinformatie, Zoals ik zei over Total Strength, Ignite Your Fire and Grow Stronger.